Zo, die zijn weer vol. Moet ik alleen nog even naar de ponies om die voerbakker op te halen. Ik zag roos net staan. Hey Roosje, oh jullie zijn verwisseld van voerbak. Hey Joyce, kom maar, Joyce. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Annabel, wat doe je nu? Die is toch leeg? Hé. Hey. Die is bijna leeg. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Hé, hey, Annabel. Ja, wat doe ik met de rest van het voer? Die zit nog in. Er is er niet veel. Oh Annabel! Hé hey Annabel! Kijk eens Joyce! Oh Annabel! Zo word je wel vies, Annabel! Zit er nog in? Nee, die is er. Ja, die, er zit nog een klein beetje in. Kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce! Kom eens! Oh, niet zo doen! Niet zo doen! Joyce, hou eens op! So. Hé, hey, Blackjack! Hé hey, Joyce, kom bij, nee, water, maar Joyce! Jij wil een woord hoor, ik zie het. Kijk eens Joyce! Hé hey, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Die is ook leeg. Ja, na bijna leeg. Ik gooi het eruit. Zo. Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Joyce! Hey Joyce! De groene en de balken zijn leeg. Oh, Joyce, je hebt wel een woontel! Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce. Oh, Joyce. Hey, Blackjack. Kijk eens, Jack. Goed zo, Jack. Hey, Joyce. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Je moet alleen Roosje. Oh, Roosje heeft die andere. Ja, dat zat erin natuurlijk. Ja, die is helemaal leeg.